Hallo allemaal, het is vandaag 31 juli maandag en het is dus gewoon een normale werkdag. Larissa en ik hebben gewerkt aan de blog vandaag en het is nu een uurtje of twee of drie. En we vonden het wel tijd om eventjes de deur uit te gaan en even iets leukste doen. Nou, Ik weet niet of je onze vorige video hebt gezien, maar uh, Larissa en ik zijn een nieuwe serie begonnen waarin we een aantal hele leuke summer goals willen behalen nog voor het einde van de zomer. En in dit korte stukje leggen we het nog iets beter uit. Nog eventjes in het kort, we hebben echt leuke dingen gedaan de afgelopen tijd, maar toch hebben we het gevoel dat de tijd voorbij is gevlogen en we eigenlijk niet alles eruit hebben gehaald dat erin zit. Daarom hebben wij een lijstje gemaakt met al onze summer goals en deze hebben wij vervolgens in een boekje verwerkt.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 Nou, de eerste Summer Goal hebben we dus al behaald. Als je die video nog niet hebt gezien, klik dan even op het i'tje of check de beschrijving en ik bekijk die ook eventjes. En in deze video gaan we weer iets nieuws doen. Iets wat al een tijdje op onze wenslijst stond. Ik ga Larissa straks even opzoeken in de stad in Utrecht, want daar wonen we. En dan zal zij je wel vertellen wat wij gaan doen in deze video. Hallo! Ik heb een paar vragen voor jou. Vraag nummer 1. Hoe gaat het met je tattoo vandaag? Goed. Oh, je hebt hem eraf ook. Oh, wauw. Ja, het gaat heel goed. Heel erg vet, mooi. Ik heb hem nog steeds ingesmeerd. Maar het gaat heel goed eigenlijk. Top. Ja. En vraag nummer 2 is, wat gaan wij doen vandaag? Hopelijk iets kouds nemen, want ik heb het echt super warm. Ik loop echt zweet. Ik heb mijn jasje mee. Toen begon de zon te schijnen en nu heb ik echt mega heet. Dus, koel eens. Hm, Goed idee. Oké, okay, we hebben even wat afkoeling, wat koeling gezocht in de vorm van ijskoffie heel even tussendoor voordat we doorgaan naar het volgende en dat is we hebben namelijk online gezien dat je zwart ijs kan eten dat hebben we al gezien in Amerika maar ze hebben het nu ook hier als goed in Utrecht tijdje eigenlijk over zelfs zwart ijs en een zwart hoortje dat oh, is echt mijn goal om alles volledig zwart te hebben want zwart uh, als je ons weet kent is bijna ons. onze Niet happy klar, color maar, ja. We willen gewoon een ijsje, zo zwart als onze ziel een keertje proeven. Kijken hoe dat is. Waar het naar smaakt. En eigenlijk gewoon een Instagram foto van maken. Ja, ik heb ook echt nog de Spiegel Flexcamera meegenomen. Dus we oh. kunnen hele mooie foto's ervan maken. En ja, dus ijs. Dus wat not to love, toch? Dus uh, we gaan straks even op zoek naar uh, Roberto. Ja. Oké, okay. we zijn er, maar we zien dus heel erg disturbings. Oh nee. Oh, er staat stopverbord lift. We dachten dat het een logo was van een ijsje. Zwart ijsje van. We hebben het niet. Oeh, kijk er staat stopverbord. Je mag niet stilstaan en parkeren voor ijs. Maar er is, en ik dacht net vanaf afstand: dat het een zwart ijsje was met een kruis. van nee, we hebben het niet. We hebben nog kans. Dus even kijken binnen. Nou, het niet ik denk dat, dat ze het niet is. hebben. Het zwarte staat Lekker is beautiful. Okay. hopelijk nog het zwarte hoorntje. Als ze het niet hebben, ben ik wel wezenlijk gesteld. Maar ik ben al blij dat ze dit ja. hebben. Jee! We, we, we hebben een... We hebben wel een normaal hoorntje. Maar misschien als we dit beeld nu zwart-wit maken, dan is het een soort van ja. helemaal zwart-wit. Stelt dat ook? Maar het ijs ziet er echt wel heel erg donker uit. Ik vind is super leuk. benieuwd welke smaak het heeft, want dat stond er dus niet bij. Oh ja, inderdaad. Dus we kunnen niet wachten om te proeven, maar we willen ook heel graag eventjes een Instagram foto maken, vandaar dat we maar één ijsje hebben gehaald. En dan foto's maken voordat het smelt en dan komen we straks terug om te proeven. Het seizoen is nu, toch? Ja. <laughs> Oké, okay. dit is dus de reden waarom we eerst één hoortje wilden halen en niet twee, want deze is nu helemaal gesmolten. We gaan hem sowieso opeten. Dan gaan we straks nog een de halen. Ja, maar we gaan deze nu even lekker koeven. Dus jij kon het ook niet herkennen. Ik weet het niet. Wat is het? Kokos? Mm. Is het kokos? Nee, is echt. echt. Ik proef volgens mij zeg maar, het koolstof die erin zit. Het proeft een beetje ja? zanderig. Als je, zeg maar, heel fijn zand, zeg maar. Dus dat is volgens mij dat koolstof wat erin zit. Ik vind hem wel lekker. Ik vind hem een beetje fruity ofzo. Een, een niet beetje op... melkerig. Dus ik, ik weet niet zou... wat het is. Ik zou het inderdaad eerder richting kokos zeggen. En dan met iets anders of zo erbij. En heb ik nu een zwarte tong. Uh, heel, ja. <laughs> Oh, ik niet echt nou hoe dan ook we hebben de summer goal accomplished nou deze kunnen we van onze summer goals lijst afstrepen dus ha <totstuken> En ja, we weten het. We waren er super laat bij. Want het ijs was volgens mij al vanaf mei beschikbaar. Misschien nog mm -hmm. eerder. Maar goed, daarom was het ook echt een summer goal voor ons. Want we wilden het gewoon halen voordat het te laat was. Ja, we willen je heel erg bedanken voor het kijken. Als je onze vorige video hebt gemist, kijk die dan even zeker. Je vindt hem in het i'tje. E je vindt hem ook in de beschrijving. En laat eventjes in de comments weten of je ook wel een zwart ijs hebt geprobeerd. Of dat je het nu ook wil gaan proberen. Laat eventjes weten. Wij vinden het in ieder geval aanraden. Want het was ook nog heel erg lekker. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef deze video een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond, laat ik even een reactie achter. Als je nog een andere summer goal voor ons hebt waarvan je denkt dat moeten die meiden echt even gedaan hebben voor het einde van de zomer, mm -hmm. vinden we heel erg leuk om te horen jullie suggesties. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.